Dit is het Sensitive Skin Shooting Serum van Moerat. Dit serum zorgt voor hydratatie, waardoor het vochtgehalte in de huid verbeterd wordt. En het zorgt ook voor vermindering van irritatie en roodheid door het ingrediënt kapillen, zodat de huid kalmeert. Nou, dit serum gebruik je eigenlijk morgens en s avonds onder de dag- en nachtcreme nadat je de huid goed gereinigd hebt.